De maanden vloog voorbij, Kira was ondertussen al een volwassen vrouwtje geworden en Ruben ging al bijna naar school en Suus wist nog altijd niet of ze het wel of niet aan hem moest vertellen en of daarna Thomas ook ingelicht moest worden. Ze haatte oprecht dat ze dit soort keuzes moest maken voor Ruben en tegelijk voor Thomas. Ze besloot om Ruben toch in te lichten, maar Thomas nog even erbuiten te laten. De hele middag hebben Ruben en Suzanne gepraat. Suzanne was bang voor de reactie van Ruben, maar uiteindelijk was hij heel erg blij en opgelucht dat ze het hem toch heeft verteld. Hij begreep al een tijdje niks over het kleurverschil tussen haar en hemzelf. Ook stelde Ruben heel veel vragen waar Susanne niet overal een antwoord voor had. Ze vertelde hem wel dat ze overal van heeft genoten en vooral dat hij in haar leven is gekomen.